Ik heb dit gezegd, opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed. Ik heb de wereld overwonnen. Het hebben van een kalme en rustige houding is onbetaalbaar. Het is een houding dat zegt, ik vertrouw God. En dat spreekt mensen aan. Maar het kost tijd, focus en Gods genade om constant rustig te zijn. Maar al te vaak wordt ons stressniveau bepaald door onze omstandigheden. Je kunt gestrest zijn omdat je altijd druk bent of omdat je financiële problemen hebt of omdat je niet kunt opschieten met iemand van wie je houdt. Om de stress in ons leven te overwinnen moeten we leren om de rust die ons door de overwinnende kracht van Jezus gegeven is in praktijk te brengen. Een manier om een constante rust te ontwikkelen is door te leren om in het nu te leven. We kunnen veel tijd besteden aan het nadenken over het verleden of ons af te vragen wat de toekomst brengen zal, maar we zullen niets kunnen bereiken tenzij ons denken gericht is op vandaag. De Bijbel vertelt ons dat God ons genade geeft voor elke dag dat we leven. Ik geloof dat Gods genade de kracht is die ons in staat stelt en bekrachtigt om te doen wat we moeten doen. En Hij geeft het royaal aan ons, zoveel als we nodig hebben. We zouden elke dag moeten zeggen, God heeft mij vandaag gegeven. Ik zal daarover verheugd en blij zijn. Als je kunt leren om God te vertrouwen in het nu... Zijn genade ontvangen, zoveel als je nodig hebt, kun je een persoon zijn waarvan rust uitstraalt. En dat is krachtig. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heere God, ik weet dat u elke hindernis heeft overwonnen. Dus ik vraag u om mij te helpen in de vrede te leven die u mij gegeven heeft.